Als expert op het gebied van passagiersrechten vliegen we bij EU Klein ook zelf behoorlijk vaak de wereld rond. En daarom hebben we onze beste vliegtips voor jou op een rijtje gezet. Kijk niet alleen naar de prijs. Ook het scherm kan waarde hebben. Boek van Lee Parking. Het scheelt je heel veel tijd en is niet veel duurder. Download eerst je muziek en films van Spotify en Netflix op je telefoon, zodat je daarna altijd wat te doen hebt. Mijn tip? Als je vanaf Schiphol vliegt, zorg ervoor dat je altijd op tijd bent, want dan kan je naar de Oesterbar en dan kan je heerlijk eten en een mooie champagne drinken vlak voor je op vakantie gaat. Als je lange vertraging hebt, laat je je nagels doen bij Express Spa op Schiphol.